Wanneer uw claim succesvol is afgerond, hebben wij uw bankgegevens nodig om de vergoeding over te maken. Ik laat u graag zien hoe u deze invult in uw online dossier. Wanneer u inlogt in uw online dossier, klikt u op Bekijk deze claim. In uw claim kunt u onder het tabje Details uw bankgegevens invullen door op Wijzig te klikken. Hier vult u de gegevens in en slaat deze vervolgens op. Het is helaas niet mogelijk om per e-mail of telefonisch uw bankgegevens door te geven.